Ja, goedemiddag, avond, ochtend, nacht, wanneer je ook kijkt naar deze video. Um, mijn naam is GT5 LSPD moor. en vandaag ga ik jullie even heel kort uh, inlichten over de gang van zaken met uh, toch wel mijn uh, kanaal. Um, er is verder niks aan de hand met mijn kanaal, maar wel met mij. Uh, nee, dat zeg ik ook verkeerd. Er is niks met mij aan de hand. Um, maar ik heb het gewoon druk. Uh, zo druk dat als ik al tijd heb voor. als ik al vrije tijd heb. dan hebben alsnog andere dingen prioriteit. Um, daarbij komt. dat ik eigenlijk ook geen zin meer heb. Um, betekent dit nou het einde van mijn kanaal? Nee. Die tijd komt die terug? Uh, ja, maar wanneer? Dat is de vraag. Uh, die zin komt die terug ook. Uh, maar. Wanneer is ook de vraag. Hoe komt er nou dat die tijd bijvoorbeeld er bijna niet meer is? Nou dat is heel simpel. Uh, ik kan je nou precies vertellen hoe mijn, uh, mijn week eruit zien. Dat is gewoon werken. Uh, vroeg opstaan om half zes. Ik vind dat vroeg. Uh, werken van zeven tot vier. Half vijf ben ik thuis. Uh, dan heb ik ook eigenlijk echt geen zin in iets anders dan op de bank liggen en even te Netflixen. Dan is het avondeten alweer klaar en dan heb ik eindelijk zin om te gamen, maar dan doe ik graag ook even een potje uh, roleplay uh, met uh, bekende vrienden, zal ik ze maar even noemen, bij de roleplay reality. dat kan ik wel elke keer opnemen, maar dat ja dat is nog meer, dat neemt nog maar tijd in mijn slag. niet het opnemen, maar het bewerken, want hè, dan krijg je weer dat mensen niet in beeld willen, tot de melding weer fout gaat, tot mensen weer uh, dingen zeggen die er eigenlijk echt niet in kunnen, noem maar op. Dus dat is ook geen optie. Um, en dan kan ik je alweer zeggen, dan is het al snel half tien, tot ik een leuk botje heb gespeeld. En om half tien wil ik ook wel langzaam mijn bed in gaan liggen. Ik krijg een team TeamSpeak. Want ik moet de volgende ochtend weer om half zes op. Het weekend, dat staat voor mij vooral een teken van sporten. En dan is het maar net afhankelijk waar ik ben in het weekend. Uh, of ik ook nog tijd heb om een video op te nemen. En noem ze maar op. En zo ziet het elke week er een beetje uit. En die zin. Hoe gaat die nou weg? Dat komt omdat eigenlijk de game toch wel vaak crasht. lspd gaat wel redelijk goed. Maar als je nou wilt opnemen met de ambu. Of met de brandweer. Die mod die crasht zo vaak. Dat je gewoon. 20 verschillende stukjes hebt qua opnames die ik weer allemaal aan elkaar moet plakken en knippen en dan ben je wel bijna bij een melding en dan krijg je weer en dan heb je dus helemaal niks aan die melding dus kun je weer opnieuw beginnen en zo ben je gewoon 20 stukjes bezig om een video te krijgen van een kwartiertje ja dat is het ook niet waard voor mij um. Dus ik ga ook verder niet zielig doen ofzo. Ik ben ook niet zielig, maar ik wil gewoon even zeggen voor jullie, omdat jullie niet heel vaak meer een video zien, ik, ik beloofde altijd dat ik om de dag een video zou uploaden. Dan zei ik altijd, ik zie jullie over twee dagen bij een nieuw video. is een tijdje terug al veranderd naar ik zie jullie over een paar aantal dagen bij een nieuw video. Ik weet alleen meer hoe ik het zei. Um... Dus tot ik daar in ieder geval spelingen had, tot ik de ene dag twee, over twee dagen kon doen, de andere dag over drie dagen, dan is over vijf dagen, ik zie het maar op. Maar nu is het gewoon heel heel weinig en uh, ja, nogmaals, dat komt wel wat terug, maar voorlopig even niet. Ik heb al wat video's klaarstaan, maar die moet ik ook nog gaan bewerken. Uh, en ook daar heb ik geen tijd en zin voor. Ik kan jullie wel zeggen dat het weekend in ieder geval één video online komt. Misschien zelfs, uh, ja donderdag, ik weet het niet precies in het weekend, ik heb in ieder geval eentje gerenderd en die kan ik gaan uploaden um, maar wanneer dat is dat weet ik ook nog niet, ik dacht ik neem dit in ieder geval even op dan een, een update voor jullie hoe het allemaal nu gaat zijn in de komende tijd um, en dan zijn jullie daar waarschijnlijk uh, dus nu bij deze van op de hoogte mochten er vragen zijn in de comments uh, ja stel ze gerust maar de meeste vragen zijn een beetje uh, ja. Ik kan misschien helemaal niet beantwoorden. Wanneer kom je dan weer terug en hoe dit dat dus. Ik zie het allemaal wel, jullie zien het wel. Uh, ja, nou ik blijf tot toch bij. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei!